Gemeente-Ede en schulddienstverlening. Komt u niet uit met uw geld? Kunt u uw boodschappen en rekeningen niet betalen? Dan kunnen wij u helpen. Allereerst is het belangrijk dat u goed weet wat uw inkomsten en uitgaven zijn. We maken samen met u een overzicht. We kijken of uw inkomsten en uitgaven in balans zijn. Welke inkomsten heeft u? En welke uitgaven? In het overzicht staat hoe u kunt sparen voor leuke dingen. En hoe u kunt reserveren voor bijvoorbeeld uw eigen risico of de eindafrekening van uw energie. Ook staan er bespaarkips in het overzicht. Die betrekking hebben op bijvoorbeeld uw abonnementen. Daarnaast kunt u gratis meedoen aan onze cursus Omgaan met Geld. Wij betalen uw vaste lasten vanuit uw inkomen, zodat er niets misgaat. Bijvoorbeeld uw huur, zorgverzekering en energiekosten. Op die manier houdt u genoeg geld over om boodschappen te doen. Schulden Zijn er schulden waar u hulp bij nodig heeft? Hoe hoog die schulden ook zijn, we gaan samen op zoek naar een oplossing. Wilt u een adviesgesprek of heeft u vragen? Bel 140318. Samen zorgen wij ervoor dat u straks weer financieel gezond bent.